Goedendag Boeddha! Boeddha is kapot! Okay. Ik ben niet boeddhistisch, maar we gaan hem toch afvoeren. Ik weet niet of het ongeluk gaat brengen of niet, of juist geluk dat we hem helpen. Maar hij is beschadigd door de storm. Boeddha is kapot. Dan mag je een Boeddha weggooien? Dat is de vraag. Geen idee. <lacht> Ik weet het ook niet. Dus we gaan het gewoon proberen. Dus uh, alvast sorry Boeddha. Als het uh, misgaat. Anders, uh, ja, dan. Uh, hebben we pijn. Wil jij de kussen erin, jongen? Ja, goed, er jongen? goed, gaat hij. Bam! Ja. Oh ja. Dan moet er nog uh, een de plastic hier. Ja, waar moet hij Okay. Ah. Nou, we zijn nu op de Milieustraat. Koen dat er maar net tellen. Dan moeten we papier en karton want oh, Dit moet even bij de plastic. Doe maar, ja. yeah. Je ruimt alles netjes op hier in Pielenborg, zie je? Dat? Ja, daar, daar moet we heen. Je ziet dat als een grote basis van een heel spannend apparaat in de sloot hier. Ik denk dat hij de sloot schoonveegt, dat denk ik me. Wat zie je De achterapparaat is het schoon, De goed is het. Een rommeltje, zoals je ziet. Ja, nou. Ja, die trekken ze dan hierheen, denk ik. Man, man. I'm trying to see your mama land. I defend, and fighting for justice, Lord I fight for them children But some are wicked and they cook them, trying to enslave another man Savage and corrupt, them want to live, they can we go Young up to the common, try to take over me, Yard I see them scatter, brutalize and kill the children man, But they know we did not eat Schoorsteentje van de cv getel Hij doet het eigenlijk. Typische polderproblemen die ik eigenlijk niet kende. Kijk, koud, ijs, Dan Als je in de polder woont, dan heb je zo'n afstandsding in het tuin staan. En dan bevriest dit dus. Dus een droge doek omheen doen, dan die bevriest Dan komt het, het, het gas niet daar, en dan gaat de ketel niet aan. Hier is het heel glad voordat je het weet, ligt je daar. Maar kijk eens, mooie CO2 die de aarde hopelijk nog iets warmer maakt. Maar ondanks eh, ondanks de kou. Ondanks de kou is het toch heel erg mooi. Hier. je goed luistert door je overal ganzen.